Philips is een mooi dynamisch bedrijf. We zijn een wereldspeler op de scheerapparatenmarkt. Het is een goede werkgever. We hebben een nette, schone fabriek. En we hebben kwaliteit hoog in het verhandel. Ik denk dat het belangrijk is om goede technisch inzicht te hebben. En goede analytische vermogen. Mijn contact met collega's is goed. Ik heb een prettig team om me heen waar ik op kan bouwen... ...en die ik ook altijd kan vragen als ik ondersteuning nodig heb. Word jij mijn nieuwe collega?